Een klassiek computerprogramma voert exact uit wat de programmeur er zelf in heeft gezet. Niet meer, niet minder. Bijvoorbeeld, robotje, rij naar de overkant van de tafel. Maar er zijn ook computers die zichzelf iets kunnen aanleren en later ook kunnen bijleren, net zoals wij mensen. In het begin kunnen die computers nog niets, maar ze zijn geprogrammeerd om te leren uit data. En na een tijdje oefenen, kunnen ze nieuwe dingen. Dat noemen we machinaal leren, of in het Engels machine learning. Hoe leert een machine? Als ik jou deze foto laat zien, of deze, of deze, dan weet jij, dat is een kat. Een computer weet dat niet. Je zou een computerprogramma kunnen schrijven met regeltjes die volledig beschrijven wanneer een dier een kat is. Bijvoorbeeld, als het puntige oren heeft, dan is het een kat. Maar andere dieren hebben soms ook puntige oren. Je zou dus duizenden regels moeten gaan schrijven om zo'n programma goed te laten werken. Of we laten de computer zelf leren. We voeden dan die computer met miljoenen foto's van katten. En we zeggen erbij, dit zijn katten. De computer analyseert dan elke foto, en ziet patronen en gelijkenissen tussen die foto's. Hoe meer voorbeelden van katten een computer krijgt, hoe beter hij zal weten wat een kat is en wat niet. Dit soort machine learning zit ook in de gezichtsherkenning op je gsm of achter de advertenties op social media. Kortom, machine learning is al overal rond jou aanwezig.